Nou, de neuslippenplooi is, het probleem is, zoals je hem te veel ziet. En uh, daar kunnen mensen zich gaan storen. Er zijn meerdere soorten neuslippenplooien, Mensen echt van die droopy uh, neuslippenplooien hebben. Of dat het gewoon echt een hele lichte vouw is. Maar goed, dat bepaalt soms wel van, dat je, ja, dat bepaalt een beetje wat voor een soort behandeling je doet. Nou. Het ene is om te vullen, dus dat betekent gewoon fillers zoals hier de ronzuur of radiessen of Sculptra. Of bijvoorbeeld waarin je eigenlijk het vet wat er overheen hangt uh, ja, vermindert. Uh, je kunt verwachten na een behandeling dat die gewoon weg is. Het is, een, hele, het is uh, een behandeling die relatief makkelijk is en simpel. Uh, en uh, die, ja, die een hele duidelijke verbetering geeft. Belangrijk wel om te realiseren is dat je, als die heel veel dieper is, is dat je soms een soort lift moet genereren door bijvoorbeeld een klein beetje de jukbeenderen of net onder het jukbeenderen eigenlijk een soort lift te genereren met een filler.